De Heer zal u altijd de eerste plaats laten bekleden en nooit de laatste. U zult iedereen voorbijstreven en nooit achterop raken, als u de geboden van de Heer uw God gehoorzaamt en ze strikt naleeft. Ik heb een aantal grote overwinningen in mijn leven meegemaakt. God heeft mij van zoveel oude zonden, gebondenheid en gewoonte bevrijd. De sensatie van de vrijheid die ik heb meegemaakt is absoluut geweldig. En het is iets wat God ons allemaal wil doen ervaren. Ik heb nog steeds strijd te voeren en hindernissen die ik moet overwinnen. En ik ben er zeker van dat jij die ook nog hebt. Ik moedig je aan om iets aan te pakken waarmee je vandaag aan de slag wilt gaan. Vervolgens, kijk vandaag naar jezelf, levend in de overwinning die je hebt in Christus. Stel je voor hoe je leven eruit zal zien wanneer je vrij bent. Ik gebruik Deuteronomium 28 vers 13 als een drijfveer. Ik moedig je aan om het hele hoofdstuk te lezen. Het zegt eigenlijk dat wanneer je God gehoorzaamt, Hij je zal zegenen en dat wanneer je God ongehoorzaam bent, je onder de vloek zult zijn. Nou, dat is nog eens een krachtige term. Ben je het ermee eens? Ik hou ervan om met God te werken om dingen te overwinnen en mezelf niet door de vijand laten overheersen. In feite ben ik ervan overtuigd dat de meest opwindende reis in het leven begint door simpel te zeggen, God, ik wil veranderen. Ik wil u behagen. Als dit je manier van denken wordt, kun je vrijkomen van het ene en doorgaan met het andere en weer met het volgende en al snel begin je te realiseren dat je wandelt in de autoriteit die je hebt in Christus. Leef je leven niet zonder de sensatie van groei en verandering, want dan zul je de goede dingen die God door je heen wil doen, mislopen. Neem vandaag wat tijd om te bedenken wat voor een persoon je wilt zijn en begin met het nastreven van Gods vrijheid. Doe alles één dag tegelijk, dan is niets onmogelijk voor God en jou. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik geloof dat ik uw vrijheid kan ervaren. Vandaag zie ik mezelf als de vrije mens die ik in u kan zijn.